Goedendag. mijn naam is Mira Overkleeft van Filias Fit en met trots presenteer ik Filias Pep. Pep staat voor People Engagement Proactive. Het zijn de mensen die het moeten doen. Laten we nou een omgeving creëren waarbij betrokkenheid voorop staat, waardoor mensen op een proactieve manier kunnen gaan werken. De bedrijfscultuur is namelijk het hart van een gezond bedrijf. En dat moeten we samen doen. Samen opmars. We hebben te maken met hybride werken. Laten we van uh, ziekteverzuim overstappen naar gezondheidsmanagement. Laten we niet alleen PMO, preventief medisch onderzoek, inzetten omdat het verplicht is. Maar laten we er ook eens kijken naar welke opvolg... Mogelijkheden er zijn, zodat er een borging gecreëerd wordt en een betrokkenheid van mensen wordt veiliggesteld. En dat is ons doel met PEP: het creëren van een toekomstgericht, gezond bedrijf. door het versterken van fysiek, sociaal, mentaal en emotionele vitaliteit van medewerkers. En dat doen wij graag door een holistische aanpak. Een body-mind connectie is wat ons betreft de enige manier om vitaliteit te benaderen. En dat. Betekent in de praktijk dat bijvoorbeeld een leidinggeverstraject gebaat is met een boksles. Dus kan jouw bedrijf wel wat pep gebruiken? Laat het ons weten. Ik sta je graag te woord.